Queen, ik hou echt van Queen. This day. It's a Mijn zoon is nu twintig, maar toen hij acht was heeft hij ooit een uh, beertje voor mij gemaakt uit een theedoek, helemaal in zijn eentje. Is een ontzettend, uh, Schattig uh, uh, wezentje. Ik ben op zich heel nuchter uh, en zo, maar ik neem toch uh, dit beertje eigenlijk steeds mee als ik op, uh, op reis ga. In ons uh, dagelijks leven, zodra we daarover uh, na gaan denken, gaan wij relaties uh, aan met allerlei betekenisvolle uh, objecten die ons bepalen en toegang verlenen tot, uh, tot iets of iemand die er op dat moment. Uh, het is een kind of soort kind of magic. Ik ben Birgit Meijer. Ik ben hoogleraar religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ik hou me bezig met de manier waarop mensen met verschillende geloven een werkelijkheid die niet direct tastbaar is, tastbaar maken en ook als waar ervaren. Als ik in de tram zit, word ik me er enorm van bewust uh, hoe uh, multicultureel en pluri pluriform uh, deze stad is. Uh, ik denk dat uh, ja, dit soort uh, heel basale ervaringen je, uh, je heel erg uh, scherp houden. Dus het delen van ruimtes uh, in een transitie van punt A naar B. Ik heb op dit moment uh, verschillende uh, onderzoeksprojecten uh, waaraan ik leiding geef. Onder andere werk ik samen met uh, Daan Bekers. ...die dus als postdoc onderzoek doet naar de herbestemming van kerken. Onder andere de uh, Fatih Moskee in de Rozengracht. Ja. Dit gebouw is uh, 42 jaar in gebruik geweest als een katholieke kerk. Later werd uh, deze kerk, nadat het eerst een, uh, een, een tapijthaal en allerlei andere bestemmingen uh, heeft gehad... ...in 1981 werd het een moskee, dus het is nu 34 jaar, in gebruik als... Uh, uh, moskee. Die kroonluchten, wat op zich wel grappig is, is dat ja. een meneer die hier is gedoopt. Die, die is hier later op bezoek gekomen. Ja. En die zei tegen mij van ja, ik vind het wel jammer dat ze daar spaarlampen in hebben. Want <laughs> zo zie je ook alweer hoe die kerk uh, toch ook... Uh, ja, het voelt dan toch voor hem nog een beetje als zijn kerk op ja, een bepaalde inderdaad. manier. Met het onderzoek uh, in de Fatih. Uh, moskee, onder andere, en andere uh, plekken, uh, waarbij kerken dus nieuwe bestemmingen krijgen, krijg je grip op de implicaties van processen van ontkerkelijking, sluiting van kerken enerzijds, en de komst van nieuwe uh, religieuze groepen anderzijds. Ja, wat opvallend is van haar, is dat zij altijd ontzettend uh, betrokken is uh, bij wat er gebeurt, heel erg ook geïnteresseerd is en doorvraagt en meedenkt over hoe het onderzoek verder vorm te geven is. Voor mij is dat heel inspirerend en geeft, geeft het ook heel veel energie uh, en heel veel uh, steun eigenlijk ook in, in datgene waar ik mee bezig ben. In onze huidige samenleving hebben we veel te maken met uh, conflicten en strijd uh, omtrent uh, uh, religies. Dus dat ons onderzoek proberen wij inzichtelijk te maken wat mensen drijft die uh, religieus zijn. En de hoop is dat dit begrip oplevert in uh, de inzet van uh, conflicten. Ik ben waanzinnig blij met deze prijs. Ik was ontzettend verrast toen ik hoorde dat ik hem mocht uh, ontvangen. Het is een prijs die zeker ook voor het uh, vakgebied religiewetenschap, antropologie van de uh, religie, een enorme opsteker betekent. <tied>